Nu kijken we dus naar de onderkant van de wervels en dan zien we hier eigenlijk de overgang tussen het heiligbeen en de laatste lendenwervel. We kunnen precies tussenin kijken, dan zien we de tussenwervelschijf, dan zien we zien het zenuwkanaal daar. Dat ziet er gewoon netjes uit, dan gaan we ietsje naar voren toe en dan krijgen we hier de overgang tussen de wervels, tussen de vijfde en zesde lendenwervel. Nog ietsje naar voren toe, Even Kijken. oh ja, dat vind ik zo leuk. Dan zien we de aorta, zijn dus bloed zie je daar koken ook gewoon uit. Oké. Okay. We gaan vanaf weer deze overgang. Ja, dan gaan we opzij. Dan krijgen we hier het gevrichtje tussen de dwarsuitsteeksels. Dit is aan de linkerkant. Ja. Dan gaan we nog een keertje opzij. Dan krijgen we hier de zenuw. Die komt hier uit het bot. Dus die witte vlek. Iets een achteren dan komt de volgende zenuw eruit. Dan gaan we opzij en komen hier bij het si -gevricht. Dat ziet er keurig uit. En zien daar de plaat van het heiligbeen de plaat van het bekken. Keurig. Oké. Okay. We gaan precies hetzelfde doen, maar dan aan de rechterkant. Dan dus zetten we hier weer het gewrichtje tussen het dwarsuitsteeksel het dat zwarte lijntje. Oké. Okay. Dan gaan hier weer opzij. Je zenuw die eruit komt. uitkomt, is de Dan doe je hier de volgende zenuw die eruit komt. En dan kan kant de arm eventjes draaien. En dan weer de andere kant. de zie je Ik okay. maak okay, even splitscreen. En waar maak je dat? kun je vergelijken, links Oké. Okay. Het ziet er wel anders uit, of lijkt dat maar zo? Ja, dat is iets. Oké. Okay. Nee, op zich is het hetzelfde. Ja, wat je, ziet. je ziet hier bloedvat, die maakt dat je het mooi kan zien. Dan hebben hier het heiligbeen. Hier hebben we het bekken. En dit is het ziegevricht. SI dus heiligbeen, ziegevricht, SI bekken. Nou, dan kijken we, naar deze de zwelling, zien we daar extra botvorming op, maar dit ziet er allemaal redelijk rustig uit. Het is wat het nu met, met de, de, de apparaat, het nieuwe apparaat is, de eerste, is een Omega van is een auto. En eigenlijk de eerste waarmee we deze kwaliteit van beelden kunnen krijgen met een mobiel apparaat, waarbij we dus inderdaad -in, goede bekkenscans kunnen maken op locatie. Ik ben er erg blij mee. Um, dit was de Echo. Echo grafisch gedeelte? Ja. Precies. We hebben geen, dus geen bemerkingen van ik zeg, nou ja, dat, dat geeft duidelijk een duidelijk verhoogd risico um, voor, de, voor de pony. Um, dus eigenlijk wat we net gezien hebben, de, de spanning bij het, bij het aangalopperen uh, In combinatie met het voelen voor en na de beweging. En, um, en wat we nog wilden, denk ik niet dat daar een, een, een, een verhoogd risico aan krijgt. Voor mij is het, past het nog gewoon, is het acceptabel en past het nog gewoon bij een, een jonge pony die nog uh, sterk moet leren. En moet leren. Ja, helemaal goed. Um, dit was het stukje over de echografie. Uh, wil je de hele keuring zien? Hebben we daar een afspeellijst van die je helemaal kunt doorlopen. En wordt er veel meer in detail alles uitgelegd. Uh, heel graag zie ik je bij een volgende video. En bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Doei!